Als kind zit de wereld voor ons vol wonderen. We lopen onze neus achterna op zoek naar nieuwe dingen om te ontdekken. Voor sommigen onder ons leidt dit naar een loopbaan in de wetenschap. De meesten kiezen een andere weg. Maar dat betekent niet dat wetenschap uit hun leven verdwijnt. Iedereen kan werken aan wetenschappelijke projecten, ongeacht je achtergrond. Door simpelweg waarnemingen te rapporteren of door je eigen onderzoek te doen. Er is zoveel te ontdekken, onderzoeken en verzamelen. Je kan bijvoorbeeld dieren tellen, water testen, historisch onderzoek doen of zelfs spelletjes spelen en puzzels oplossen. Er zijn duizenden manieren om wetenschappelijk onderzoek te doen. Wil je zelf experimenteren? In Open Labs kan je werken aan wetenschappelijke experimenten of technologische projecten, samen of alleen. Er zijn tal van redenen om citizen scientist te worden. Om lokale en globale uitdagingen aan te gaan, om bij te dragen aan wetenschappelijke vooruitgang, of gewoon om bij te leren. Als burgerwetenschapper deel je jouw observaties met andere wetenschappers, bouw je samen onderzoek uit en doe je nieuwe ontdekkingen. Zo draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek, vergroot je je kennis over de wereld en bouwen we samen aan een mooiere toekomst. Wil jij ook aan de slag met burgerwetenschap? Ontdek hoe we jou onderweg kunnen helpen en welke vragen we voor jou kunnen beantwoorden. wwwcivilbe slash aan de slag